Zo, ik ben er weer. Het is dus op dit moment bijna net nee, kwart voor negen. We hebben om negen uur een afspraak op de manege. En dan ga ik Blondie weer zien na een paar dagjes. Ik heb er heel veel zin in. En uh, ik hoop dat jullie ook zin hebben om het weer te zien, denk ik. Hey! Hello! Ik ben een beetje verkouden, dus ik kan niet naar je schreeuwen. Nee, dat kan niet. Ik ga nog wel verduren. Zo, kind en uh, Pony zijn weer herenigd. Hallo paard. Hallo? Nee, paard heeft geen zin vandaag. Ik heb een afspraak met Cher. Uh, Cher die gaat ons kanaaldesign doen, of die is ons kanaaldesign aan het doen. En uh, we gaan even brainstormen, zoals dat heet. Over wat leuk is, wat niet leuk is. Ja, en zo gaat dat als je een YouTube-kanaal hebt. Daar komen ook nog heel veel andere dingen bij kijken. Dus ik ga naar de kantine en dan ga ik met Cher aan de slag. Zo, en we zijn alweer onderweg naar de moneze. Het is nu inmiddels 10 voor vijf. Dat is even anders dan bijna 9 uur. En uh, we gaan nog op buitenrit. Het is wel een klein beetje winderig. Dat zie je nu niet heel goed. En dat is toch gelijk wel weer een goede schiktraining voor hun. Ik kan net wel met bakken naar beneden, dus we moeten een beetje oppassen bij het gras, dat het niet te nat is. Dan zie ik jullie op de meneer, mijn moeder, daar. Gaat wel verder filmen met de telefoon natuurlijk omdat het zo windig is en omdat het natuurlijk ook weer kan neerstorten met de regen. Zo, ik heb hier hoofd en pace. Ik zou jullie één ding vertellen. Dit is van EcoStel, ik zou jullie één ding vertellen. Dit ik lekker. Gewoon bij de neiging om op te eten. Worden mijn, mijn teenagels daar ook goed van? Mmm. Het is een beetje droog. <lacht> okay, lekker. Dit geven we na de wijk. Eh, omdat de hoeven. Eh, dat het is goed voor de hoeven na de wijk. Zo, so, ja, ik ga het maar geven. Okay, we gaan buitenrit en je krijgt iPhone beelden, want uh, ja, het waait en ik ben ook bang dat het gaat regenen. Als ik de camera meenemen en die beklapt, dan kan ik hem weggooien, dus dat gaan we niet doen. Knappe blonde Blondie! Zo, we zijn weer terug van buitenrit. We zitten nu weer in de auto en we zijn weer onderweg naar huis. Uh, de buitenrit, Blondie, was echt een bikkel. Ze ging bijna overal gewoon langs. het was wel heel grappig was, Blondie schrok van een zakje. En Verona liep, liep, er, liep gewoon op dat zakje. Dus uh, dat was wel weer grappig. Het ging eigenlijk allemaal best wel goed. Ondanks dat er zo harde wind stond. Dus uh, ik ben weer trots op ze. En dan, uh, ja. Het is vandaag zondag. Ik voel me niet helemaal lekker. Ik ben heel erg een Klein beetje buikpijn. We gaan naar mijn manege toe. Om de paardjes in de stapmolen te zetten en los te gooien. Want vandaag, wat gaan we vandaag doen mama? Blondie blonde heer, Verona, samen in het... Oh, Paddock. Als er plek is. Als er plek is. De twee poepjes. We staan bij elkaar. Oeh, lekker hoor. Uh, hoop ik ga blondie er ook bij rollen. Hallo schatje. Het is de dat je met Verona gaat spelen, niet met mij. Ja, ik hou ook van jou. Nou, weet toch goed getraind, hè? Ja. Aandag vandaag en vanmorgen heeft uh, Tessa, nee, Alduin, Tessa naar school gebracht. Omdat het zo groot En ik zit in de auto met. Hallo. Met mij. Wie is mij? Rick. Dat zijn met mensen Rick. die jou niet kennen, omdat je best wel weinig in beeld komt de laatste tijd? Nou, ik begreep ook dat er wat requests waren dat ik weer af en toe in beeld kwam. Ja. Dus uh, bij deze. Hoi, hier ben ik weer. Oké, okay, wie ben je dan? Ik, uh, ik ben Rick. <laughs> <laughs> Rick is de broer van Tessa. En vroeger deden we prinsessenhaartje samen met Rick. Ja, en nu niet meer. Nee, maar nu doet Rick af en toe nog wel wat voor het verpaardig. Dus bijvoorbeeld kijk naar de kanaaltrailer of uh, blondie kan praten. Daar heb ik hem mee, mee geholpen. Weer. Die titel heb ik inmiddels veranderd. <laughs> <laughs> Oké <Okay> dan. <laughs> Eerste ja. keer een proefje rijden met je nieuwe pony. Ja, die bedoelde ik. Die. Maar uh, wat gaan we voor jou doen? Nou, ik uh, doe voor de derde keer een eerstejaarsopleiding En dit keer is dat Human Resource Management. En ik moet een personal branding noemen ze dat. Dus gewoon een video maken over mezelf. En dan doe ik wel een paar leuke shots van mijn Oh, je auto. Sorry. <laughs> en dan doe ik een paar shots van uh, dat ik een beetje met de paarden loop, een beetje met Tesla loop, Een beetje coole, mooie shots maak. B-roll ook wel genoemd. B-roll heet dat. Ja. B-roll. Dus we zijn nu op de zandwachter in de auto. En die zal dan zo wel komen. Ja. Hi. Uh, we zijn hier vandaag op iets heel speciaals. Nou, sowieso, de manege is sowieso heel speciaal. Maar we zijn met iemand heel speciaals. Oh, Hallo, hier ben ik. Hi. Hoi. Hi. Nee, ik moet een ex oh, Ja, dat de in de microfoon. Dat Hi. Waar. En uh, we gaan paardjes in de molen zetten. Dat is op een gat. Ja, yeah, I know. En Rick, wie ga jij in de molen zetten? Weet ik niet. Wie ga ik in de molen zetten? Wie wilt? Nou, uh, blondie dan maar. Ja, wil je blondie doen? Ja. Hallo. Ja, ja blondie. Daar! Dus dat is Energy. Hallo? Lander? Hallo? Hallo? Hallo? Goeiedag. Je hebt hem gelachen man. Nee? Oh, stop. Oké. Okay. 1 en 2. Zo. Hij staan hè. Als je omvalt, dan ben ik plat. Hij hey, aan mijn kont zitten. Hi. <lacht> Mis. <lacht> Dit is Henja. Henja in haar natuurlijke habitat. Als ik denk dat het gewoon allemaal te nat is, blijft het gewoon op een plek staan. Nu horen ze je niet, hè. ze horen alleen maar mij. Oh. Ik ga het proberen. Ik ga het proberen. Hallo Henja, ik heb een aardappel. Mogen geen aardappel. Oh. Dan krijg je allemaal van die haatcomments zeker. Nee, nee. Ja, ik heb een aardappel. Hallo. Dus ook zo openstaan. Zo werkt het. Nu weer iets nieuws geleerd. Paarden en ponerts. Jij, jij dus ook niet. Mogen geen aardappel. Maar als, maar als je nou een Ierse paard hebt, dan eten ze altijd aardappel. Vandaag is een bijzondere dag. Het is 1 oktober. En uh, ons bedrijf die gaat verhuizen. Die gaat eindelijk het, ons eigen huis uit. Dus daar zijn we heel gelukkig mee. Maar het grote verhaal is dat Hart voor paarden mee mag. En dat er zelfs nog een beetje ruimte over is om een studio te maken. Dus ik ga jullie laten zien uh, waar we heen gaan. Nu is alles nog leeg. Hier een overheaddeur. En nu is er dus helemaal niks. Ja, lampjes en een trap. Nou, hier komt hard natuurlijk niet. Want we gaan voor een studio. Ik zal even... Kijk, hebben een enorme trap. Die trap is dan misschien ietsje minder. Maar hier zijn we aangeland bij het gedeelte dat dan voor hard is. Het is heel donker, dus ik kan niet alles laten zien. Maar hier komt dan de webshop. In een kamertje. Nou, ah, je ziet nog wel iets. En ja, hebben de andere planken, aan, nu past het natuurlijk niet. Tegelicht. <laughs> het beter wat er eigenlijk natuurlijk gewoon het grootste gedeelte. Tot hier ongeveer zo. Dan komen hier twee bureaus. Hier komt de vergadertafel, Hier is een keukentje, kitchenette, kitchenet. Hij is de naampie. Maar hier komen dan van die, hier aan het plafond, komen dan van die echte railsen waar je studiolamp op kan hangen. Dit wordt een greenscreen, dat zwarte hier. Misschien dat ik de zijkant ook nog wel een green screen wil. En dan komen hier dus uh, twee rode stoeltjes voor YouTube. Met een tafeltje ertussen. Komt er een grote bank, zodat je het een beetje kan verbouwen. En dan komt er natuurlijk een pc en alles erop en eraan om uh, livestreams te doen. Maar ook om uh, studio video's te maken. Dus stel dat we een keer iets te vertellen hebben of... Uh, dat we een QA opnemen of wat dan ook. Toen kan dat dus in onze heuse, echte eigen studio. Hoe cool is dat, jongens? Dat is toch echt te cool. Hi! Je moet mij niet vergeten? Vandaag hebben wij een springkliniek bij Bianca Schoenmakers. En uh, Blondie heb weer er zin in. Vandaag praat ze niet. Heb je zin in? Volgens mij wel. Hi paard! Is je aan het slapen? Nou, ga gaan toch maar even in de molen vrouwtje. Ziet er niet zo gezellig uit vandaag. Gaan we gaan in de molen. Waarschijnlijk heb ik geen enkele reden om zorgen te maken, maar ik vind haar een beetje mat. Dus ik ga even de therapie erbij. Deken pakken van bukwas en dan in de stapmolen. doe ik meestal wel. Alleen vandaag dacht ik, ik heb haast dus ik doe het even niet. We moeten zo meteen naar de Arkhoeven voor die clinic. Maar uh, toch maar even de extra, of HET extra loopje. Om even die deken te pakken, want ik vind er een beetje mat. Nou, inmiddels er uh, hoefjes uh, uitgekrapt En even een borstel overheen gehaald, deken opgedaan. Dus het komt ook wel gewoon de boeks uit, maar ik vind er gewoon niet enthousiast. Nou hoeft dat helemaal niks te betekenen. Maar als je een paar als Verona hebt, kan ik je vertellen dat je overal iets inziet dus uh, nou ja, we houden het even in de gaten. Vandaag is het toch vrij dus uh, lekker even in de molen dan hoop ik dat ze er zo iets enthousiaster uit komt. Ja ik vind je niet zo enthousiast Oh, het wordt wel beter geloof ik. Ietsjes. Nou daar is de molen Het is een beetje leven hier dan. En een help je mee Even een timer zetten, want anders dan weet ik hoe dat gaat. Dan raak ik helemaal, hoe heet dat, vol van dat we weggaan. En dan uh, vergeet ik ze ook mijn paard uit de molen te halen. En dat heb ik liever niet. Vandaag word ik geschoren. Oh ja, ik moet nog zeggen: het is vandaag donderdag. Ik heb gesprongen met Verona en ze wil niet stilstaan, maar uh, ik heb ruim een meter gesprongen vandaag en uh, dubbels, dubbels zijn altijd een probleem bij mij, <laughs> um, maar die gingen vandaag dus goed en Verona heeft het warm dus ik ga even stappen.